Nou, zoals jullie dus zien ben ik omringd door pakketjes. Dit zijn de pakketjes wat ik heb mogen ontvangen binnen de afgelopen twee weken. Om daarmee even te beginnen ben ik super dankbaar dat ik de gelegenheid heb en de kans heb om al deze mooie dingen te ontvangen. Sommige dingen heb ik zelf ook gekocht. Ik denk twee dingen. Twee dingen heb ik zelf gekocht. Uh, ja, ik heb heel veel dingen eigenlijk al opengemaakt. Ik heb heel veel dingen al gedragen. Bijvoorbeeld dit spijkerjasje heb ik ook gekregen. Maar omdat ik elke keer aan het wachten was, ik wil gewoon genoeg items hebben wat ik kon laten zien in mijn unpacking. Maar oké, okay, um, ik ga beginnen. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Ik begin gewoon van boven naar beneden. En dit is het eerste pakketje. Dit pakketje heb ik gekregen van Benefit Nederland. En hun Instagram is Benefit Netherlands. En er kwam een super lief briefje bij... Van binnenkort ga ik een winactie doen met Benefit. En jullie moeten daarvoor even mijn Instagram in de gaten houden. En daarop zal ik bekendmaken wat de winactie inhoudt en wat je ermee kan winnen. Maar dit is het briefje. Hi Michelle, wat leuk dat je de winactie wilt doen. En dat je met ons wilt samenwerken. Veel plezier met uitproberen. PS als je ons tagt in je foto's dan kunnen we je reposten. Liefst Vivienne. Dus bedankt Vivienne. Of Vivian, Vivienne sorry. Het kwam dus in dit doosje. En ik begin er wel gelijk mee wat je kan winnen. En wat hier allemaal in zit is een Hoola bronzer. Een Hoola contour stick. En een Hoola bronzer voor op je lichaam. Dus dat is super leuk. Dit is volgens mij de nieuwe lijn van Hoola. En daar was ik super benieuwd naar. Het doosje met alle producten ziet er dan zo uit. We beginnen met de grootste. Dat is de Hoola Zero 10 Lines. En dit is dus voor het gehele lichaam. Wat schattig. Met zo'n Hoola rokje zie je dat. Dit is dus een body bronzer. Uh, het is geen self dus dus het is echt een bronzer wat je erop smeert. Maar ik heb al iets op mijn huid, dus ik, daar wil ik nou niet overheen gaan. Maar ik ga dit zeker een keertje gebruiken. Oh my god, die wil ik echt proberen. Ik heb gisteren toevallig dus eigenlijk heel dom, want ik wist dat ik deze had gekregen. Ik heb gisteren die van Anastasia gekocht, maar ik was echt heel erg benieuwd naar deze. Want ik zag ze, ze volgens mij bij Desi Perkins. En dit is dan gewoon een uh, wenkbrauwpencil. Uh, daarnaast Daryl mascara, hier heb ik ook echt super veel over gehoord. Ik gebruik niet echt mascara. Ik gebruik echt mascara voor, uh, op mijn eigen wimpers. En dat ik daarna mijn plakwimpers erop doe en ze daarna vastplak. Maar uh, ik gebruik wel uh, mascara van mijn onderwimpers. Dus ik ben hier wel heel benieuwd naar. Want bij eigen wimpers, die zijn echt 0,0. Uh, die zijn niks. Dus misschien doet de mascara wat met me. Deze gebruik ik altijd al. Dit is de Benefit Professional. Super goed voor je podium. Oh, dit is de Gimme Brow. Dat is dus een brow gel. En ik ben verslaafd aan wenkbrauw gel. Ik vind het zo belangrijk dat ik altijd mijn haartjes omhoog blijven staan. Want mijn haartjes gingen altijd voor wenkbrauw gel, voordat ik het gebruikte. Uh, stonden ze altijd naar beneden en het is zo irritant. Next, de What's Up Highlight. Deze wou ik al een hele tijd geleden aanschaffen. Hoe het ze? Wat schattige verpakking hebben we nou altijd. Hè? Ik ga deze producten binnenkort allemaal gebruiken in een... Uh... Sorry on. Anders wordt deze unpacking nou super lang als ik ga alles ga uitproberen en uitpakken. Uh, wat heb ik nog meer gekregen? Oh, nog een browpencil. Ik heb er twee. Oh, deze is voor hairstrokes. Oh, oké, okay, nou zie ik het. Dit is dus een gewone pencil met een ronde vorm. En dit is een uh, browpencil met zo'n streepje, weet je wel. Dat je van die streepjes echt kan zetten. Ah, uh, daarnaast de hoola contour stick. Deze is volgens mij ook nieuw. Oeh. Ik gebruik eigenlijk nooit contoursticks. Ik hou van uh, poederbasis voor contouren. Maar ik ben wel echt heel benieuwd naar deze. Ik heb ook van Iconic, Ionic, Iconic heb ik zo'n pallet. Maar die heb ik gewoon nog nooit aangeraakt. En over contouren gesproken. Ik gebruik op mijn dagelijkse basis altijd Hoola. Mijn was bijna op. Dus dit komt gewoon goed uit. Uh, met deze Hoola bronzen kan je gewoon zo goed shapen. Want er zit ook zo'n kastje bij. En je kan gewoon precies zo... Dit meenemen, dat meenemen en je voorhoofd. Maar hier ben ik gewoon echt super blij mee. Dit is gewoon een van mijn favoriete producten. Wat je in je make-up tas moet hebben. En wat ik altijd in mijn make-up tas heb. Dus dat was Benefit. En dan nou ga ik door naar het volgende. We beginnen met deze. Ik ontvang meestal schoenen van Public Desire, Eagle Official of Simi's Shoes of Luxe to Kill. En dat... Uh, Krijg ik meestal omdat ik heel veel outfit posts maak. En geef ik om de zoveel tijd even aan of ik weer nieuwe dingen wil. En welke nieuwe dingen ik wil. En deze keer waren het deze schoenen. Ik vind het echt van die Jello schoenen. Ik heb ze al in één keertje aangehad. Ik kon het gewoon niet laten. Op naar de volgende shoes. Ook van Public Desire. Dit zijn schoenen die je al hebt gezien op mijn Instagram profiel. En dat is deze foto. En dus deze schoenen. Ze lijken al een beetje oranje. Maar ze zijn meer een soort van burgundy. achtig iets. Gewoon zo'n roestkleurtje, Maar dit zijn eigenlijk dezelfde schoenen als die ik net liet zien. Alleen dan in een satijnen stof. En met een open hak. Het zijn niet echt schoenen wat ik nou aan zou doen. Eigenlijk heel veel dingen wat ik krijg kan ik gewoon niet aan. Omdat het gewoon nou te koud buiten is. En ik hou er niet van om op hakken te lopen als ik naar de stad ga. Of iets ga doen. Ik heb eigenlijk alleen een keertje hakken aan als ik uit zou gaan. Een verjaardag heb. En iets leuks zou gaan doen ofzo maar. Voor de rest heb ik eigenlijk nooit hakken aan. En twee weken geleden of drie weken geleden ik moest deze gewoon meenemen in mijn unpacking. Want ik ben zo blij met deze schoenen. Ik wou ze al zo lang. Maar ik vond ze gewoon elke keer te duur. Het zijn gewoon 220 euro. Maar het is gewoon zo moeilijk om aan die schoenen te komen. En een jongen die ik ken die had ze een keertje aan. Dus toen zei ik tegen hem hoe kom je daar aan. En toen had hij ze dus besteld via een personal shopper. En die gaat dus gewoon voor de deur liggen. Slapen in het tentje. En die haalt ze dan voor je. Dus uh, dat heb ik doorgegeven aan een jongen. En uh, ja, ik heb ze eigenlijk besteld bij hem. Ze zijn 220 euro. Maar ik heb 375 euro betaald. Omdat hij dus voor de deur heeft geslapen. Wel super prijzig, maar ja, ik moest ze gewoon hebben. Ik heb ze dus al aangehaald, dus ik heb ze er even snel in gedaan. Maar dit zijn dus mijn Yeezys. Maar dit is 38,2 derde. Maar ze zijn nog steeds meer te klein. Ik kan ze eigenlijk geen eens aan met sokken. Ik moet ze ook aan met blote voeten. En op de sample sale hebben jullie gezien dat ik twee jongens tegenkwam die ze ook hadden. Maar volgens hun deed ik het dus helemaal verkeerd. Ik moet die fetus aanpassen. Zodat ze er eigenlijk alleen maar een beetje uithangen. En ik moet ze eigenlijk niet strikken. Maar je moet dan weer iets hier van binnen doen. Maar daar moet ik nog een YouTube video van volgen om dat even te doen. Maar dat zijn dus de Yeezys. Oké, okay, on to the next one. Deze heb ik echt vandaag binnen gekregen. En het is super mooi weer. Dus uh, ze komen super goed uit. Want het zijn zonnebrillen. En deze had ik gezien bij Faces by Coco. Ik wou deze al een tijdje. Maar ze had ze gewoon op AliExpress besteld. En dit zijn dus namaak Celine brillen. En even voor de duidelijkheid. Ik vind het niet erg dat ik nep dingen koop. Ik draag wel eens vaker nep zonnebrillen of neptassen. Dat maakt me echt helemaal geen reet uit. Ik heb wel een keertje een uh, Celine zonnebril gehad. Maar die is zo beschadigd. Die was zelfs zo beschadigd dat uh, ik naar de winkel ben toegegaan. En heb gezegd van ja, kunnen jullie de glazen niet vervangen? En toen is de bril weer naar de Celine-fabriek gestuurd. Zijn de glazen vervangen. Het zijn eigenlijk geen glazen, want ze zijn gewoon van plastic. Maar dus ze zijn dus weer vervangen. En nu zijn ze weer beschadigd, want zo ben ik. Ik kan niet met dingen omgaan. Ik maak alles kapot. Net zoals die camera, die viel net ook al in tien stukjes. Maar hij doet het uiteindelijk wel weer. Maar zo ben ik gewoon. Dus beter koop ik gewoon nep dingen. En dan kan ik ze beschadigen wat ik maar wil. Maar dan heb ik er geen twee, driehonderd euro voor betaald. En hier heb ik maar 6 euro weet ik veel hoeveel betaald. 8 euro. En het zijn gewoon goede Celine zonnebrillen, weet je wel. Dus dat. En het mooiste is ook nog mijn echte Celine bril die ik heb. Die heel erg beschadigd is. Je kan er nog wel doorheen kijken. Maar die ligt nog gewoon bij mijn vriendin. En het boeit me geen Zij ligt daar maar. Maar ik kijk de naar om. En dan gaan we over naar dezelfde bril. Maar dan een ander printje. Ik wil gewoon iets geks. En iets anders dan alleen maar zwart. En ik hou wel van een printje. Dus ik dacht ik doe ook maar deze. Dus... Dat is de bril. Ik zal hem ook nog wel even die zwarte laten zien van dichtbij. En dit is dus de zwarte. Gewoon lekker een grote zonnebril zodat ik me lekker kan verstoppen als ik geen make-up op heb. Of mijn make-up er niet uitziet of weet ik veel wat. Dat is echt ideaal. En uh, ik zal de linkje onder in de omschrijving zetten. Want ze waren volgens mij maar 6, 7 of 8 euro. Dus ik kan hem lekker zo op als ik naar buiten ga en waarschijnlijk niet gaan doen. Want ik heb geen leven. Maar oké, okay, doei. Um, oké, okay, volgende. Ik heb nog nooit leesjorie laten zien op social media. Maar ooit moet ik keer de eerste keer zijn. Maar ik heb van... Sorry als ik het verkeerd uitspreek. Ik zeg gewoon niet het merk. Omdat ik niet weet hoe ik het moet uitspreken. Maar dit is dus het merk. Kom in deze doos. Met een paar folder'tjes erbij. En ook een briefje erbij van... Hi Michelle, veel plezier ervan. De x team. En met de hashtags... En waaronder het slipje en dan de BH. En jullie mogen dan ook meteen mijn maat weten. Ik heb een 80D gevraagd. Ik hou gewoon van dat hij niet zo bijt in mijn onderribbelvet, vet. Weet je wel, ik weet niet hoe dat heet. Ik hou er gewoon niet van als je een shirtje aan hebt. Dat je van die ribbels ziet, van die BH ribbels. Dus daarom heb ik voor 80 gekozen. Mijn die werkt altijd bij de Liviera. En zij zei altijd tegen mij, Michelle, je moet een maat altijd groter kopen. Dus ik heb eigenlijk een C, dus bij deze een D. Maar dit is dus het setje wat ik heb gekregen. Met mooi zwart kant, met een heel klein beetje paars erin. En ik heb hem nog niet aangehad, dus ik ben benieuwd hoe die past. Want ik vind een goede BH gewoon super belangrijk. Sorry voor de jongens die kijken, maar ik vind het gewoon super belangrijk dat dat goed zit. Maar aan het einde van de dag hebben wij vrouwen gewoon zoiets van... Als die uitgaat, dus... Uh... Een goede BH is echt belangrijk, snap je? Maar dit is dus de hipster die erbij hoort. En die heb ik besteld in een M. Oh nee, in een S. Oh my god, ik ben no team S, ik ben team M. Dus ik weet niet of dit me gaat passen. Dus dat is mijn lingerie. Dus van dit merk. Wakko, wakko, wakko, wakko, wakko. wakko. je dat spelletje van vroeger nog, wakko, wakko. En ik laat jullie nog weten in mijn vlog hoe die zit, hoe die past en et cetera. Het volgende pakketje is van Lux to Kill. Ik heb deze ook al aangehaald op een Instagram post. Namelijk this one. En dat zijn de denim shoes. En helaas wederom kan ik ze weer niet aan. Want het is nog niet lekker weer genoeg ervoor. Maar dat zijn dus deze schoenen. En ik vind ze dus echt super mooi. Met een all denim outfit of helemaal in het wit. En dan... Denim schoenen, super mooi. Nou, de Yeezy schoenen waren dus een item wat ik zelf heb gekocht. En deze van Boohoo heb ik ook zelf aangeschaft. Maar ik heb dus deze broek besteld. Deze is van Boohoo en hij is een beetje zo'n namaak van uh, Zara van vorig jaar. Maar weet ik alleen niet of Zara ook zo'n split had, want deze heeft dus zo'n split aan de benen. En uh, ik heb hem besteld in een maat M. Ik heb, al, uh, ik heb nog een versie ervan met een witte streep. Die heb ik al aangehaald. Dus deze zit precies hetzelfde. Alle meisjes vinden hem leuk als ze hem zien. Maar jongens hebben zoiets van... Hmm. Mijn vriend vond hem wel heel mooi. Hij vond hem echt super mooi. Maar je moet ervan houden, weet je wel. Je moet er gewoon lekker sneakers onderaan. Of juist hakken wat jij wil. Maar sneakers kan ook super goed. Ik had er gisteren dus Adidas Superstars onder. En dat stond echt super leuk. Deze dus ook. De witte variant heeft alleen geen... Uh, Split aan de onderkant. En deze heeft maar één streep. In plaats van de zwarte die heeft twee strepen En ik heb daarnaast ook nog een joggingbroek besteld. Alleen deze is een beetje te groot. Ik bestel altijd een M. Maar deze M was wel echt too biggy Maar het is dus een joggingbroek. En ik hou van zulke kleurtjes. Ik ben echt verliefd op kaki. Alleen is deze wat lichter dan kaki. Maar uh, ik vond het de details gewoon super vet. En deze ga ik denk ik combineren met een all kaki outfit. Dus kaki aan de bovenkant. Kaki aan mijn schoenen. Dat was van Boohoo. En natuurlijk mijn trui die ik vorige week heb aangeschaft bij het britten event waar ik zo verliefd op ben. Mijn Reebok trui. Hij was 55 euro en ik ben gewoon echt verliefd. En ik zou nog uh, witte schoenen krijgen van een bepaald merk. Dus daar wacht ik eigenlijk ook nog op. Want ik wilde het combineren met dus een denim en dan witte schoenen. En wat ik ook heb ontvangen deze week dat zijn deze van May Beauty. Dat zijn van die uh, maskers, van die face maskers uh, die je blackheads weghalen. Dead skin, oil en impurities. Met een kwast erbij. En daar ga ik binnenkort een video van maken. Over hoe je dat moet doen. En hoe je het eraf moet halen. Want heel veel mensen uh, zie ik altijd struggelen. Dus ik ben benieuwd hoe dat bij mij gaat gebeuren. Maar ik heb er dus, uh, ik heb er dus vijf gekregen. En ik hou van maskertjes. Ik ben echt verslaafd aan maskertjes. Dus hier ga ik echt heel veel plezier aan hebben. En zelfs nog met een kwastje erbij. Dus hoe leuk is dit. Dus dit is van May Beauty. En hier, dus en hier ga ik dus binnenkort een leuke video over maken hoe je dit precies moet doen. En, dus we beginnen nou met Baller. Hier staat, hé hey Michelle, hoe gaat het met je? Echt geweldig wat jij doet voor ons. Super blij met jou als ambassadeur. Groetjes Michael Joustra van Baller. Dus ik ga hem nou uitpakken en kijk één keer. Hier ga ik echt heel veel lol mee hebben vandaag. En Bendy vindt dat echt niet leuk. Maar kijk één keer hoeveel... Van die dingen erin zitten. Maar voordat ik begin, heb jij altijd iets willen hebben van Baller? Deze chick heeft voor jou 25% korting. Gewoon 25% korting. Weet je hoeveel dat is? En dat met mijn code BallerMA. Dus gebruik die code en je krijgt van mij 25% korting op jouw bestelling, item, wat je maar wil. 25% korting. Dus ja, yeah, I got you back. Ik heb dit dus gisteren ontvangen. Ik wil hem gisteren eigenlijk al uitpakken, maar ik dacht nee, ik wil hem gewoon uitpakken om een unpacking video. Want ik heb eigenlijk alles al uitgepakt. Dus ik heb nou gewoon nog een paar dingetjes wat ik gewoon al kan uitpakken in mijn unpacking video. Wat het eigenlijk wordt te zijn. Maar ik niet mij aan kan toegeven want ik wil alles uitpakken. Want voor mij voelt dit net als kerst. Maar oké, okay, genoeg houden ik ga hem nou echt uitpakken. Dus hij komt in zo'n tasje. En ik haal hem er nou uit. En daar komt uit een baller backpack. Oh my god. Ik vind hem zo mooi. Ik kijk één keer naar de details van de tas. Dit is dus gemaakt van echt Italiaans leer. En ik heb al een border tas, maar het is echt een super grote. En die heb ik echt overal mee naartoe genomen op vakantie. En als ik weekendjes weg ga, weet ik veel. Zelfs naar mijn werk neem ik die mee om mijn laptop erin te doen en bla bla bla. bla. Maar die is nog net iets te groot. En deze kan ik gewoon op dagelijkse basis dragen. Ook als ik in de stad in ga of ergens naartoe ga. En zo ziet de tas er dus uit. Hij is gewoon super vet te combineren met een outfitje. En dan met de tas erbij. En dit leer is gewoon ook niet normaal hoe mooi. Maar dit is dus de tas wat ik al van hem heb. En dit is dan de nieuwe tas. Zoals je ziet is die dus een stuk kleiner en deze is ook wat vrouwelijker. Dus deze is een stuk mooier om dagelijks gewoon mee te nemen. En dit is gewoon eigenlijk zo'n weekend backpack weet je wel. Als je ergens even naartoe gaat. Een dagje ergens anders blijft slapen. Dat je even hier je kleding voor de volgende dag instapt. Je toiletspullen. Maar deze kan ik nou gewoon voor dagelijks gebruiken. Hé hey, ik heb trouwens ook een portemonnee ook nog van Baller. Die is ook super mooi. Hij is ook wel echt super groot. Maar ik gebruik dit gewoon soms als een ja, soort van handtas. Dat ik hem gewoon zo draag. En als ik even snel de stad in ga, doe ik hier mijn telefoon in. Mijn uh, geld, pasjes. Maar dit is de volgende doos. Ik hou gewoon van hun dozen. Die dozen zijn zo mooi. Ik heb boven een hele stapel staan en van een garage. Ik heb er zelfs een paar weggegooid. Van, bijvoorbeeld van die tas heb ik weggegooid, want die was echt groot. Maar ik vind het aan de ene kant zo jammer, want die dozen zijn gewoon echt mooi. Sommige mensen sparen Hermes dozen, maar ik spaar gewoon baller dozen. En daar zit dus dit in. Ze hebben me weer een aantal items opgestuurd. En bij elke ballerbestelling krijg je gewoon uh, een uh, soort van handleiding, gebruiksaanwijzing van de producten. En daarnaast krijg je ook een certificaat van, uh, dat het origineel is. En daarop, uh, oh. dit is dan het certificaat wat je krijgt. Dit zijn, uh, is de guide hoe je dingen moet wassen. Oh ja, dit is voor het ruilen dan. Volgens mij krijg je ook normaal. Zo'n kaartje met de handtekeningen van uh, de jongens die het hebben opgericht. Maar die heb ik nog niet gekregen. Maar ja, daar doe ik ook verder niks mee. Maar wat ik dus heb gekregen is dit truitje. Deze had ik nog niet gezien. Ik heb deze items ook niet zelf uitgekozen. Hij heeft gewoon gezegd van zal ik je een paar damesartikelen opsturen. Dus dit is het truitje wat ik heb gekregen. Dus dit is echt zo'n jail truitje. Nee, het is echt een super fijn stofje. Ken je dat stofje? En in de maat S. Really? Michael, S. Maar dankjewel Michael voor het complimentje. En een trui zie ik. Met van die patches. En yet again in de maat S. Maar oké. Okay, we gaan er even gewoon lekker inburmen. En ik ga gewoon voor afvallen. Oh nee, deze past mij wel. Maar dit is dus de uh, trui met de patches. Superleuk. In het grijs. En deze is dan wat damaged zoals je ziet. Er zitten van die gaatjes in. En het ballen logo heeft zo'n velvet touch. Dat is ook wel echt heel mooi. Oh ja, en nou deze. Deze had ik wel gevraagd. Dat is een nieuwe bomber. Want jullie hebben waarschijnlijk al vaker op mijn Instagram zien voorkomen: dat ik een ballerjasje aan heb. Zoals bij deze outfits. Ik was wel toe aan een nieuw bomberjasje. En dit is een wat korter bomberjasje: tot en met je middel ongeveer. En dat is deze. En heeft die deze. Volgens mij heeft hij deze wel een maat M. Deze heb je wel een maat M gedaan, hè? <laughs> maar oké, okay, nee. Dus dit is het jasje. En aan de achterkant ziet het er zo uit. Dus dit is echt dope. Dit ga ik echt dragen. Het truie en ook. Dus ik ben weer goed verwend door alles. Door Baller, door Public Desire, Benefit Netherlands, Luxe to Kill, X-Factor met uh, wakkel. Sorry, ik weet nog steeds niet hoe ik het moet uitspreken. Oh, en ik zie nou net dat ik ook een geurtje heb gekregen van Baller. Een testetje. Dat is leuk. Twee testetjes. Eentje van mannen en eentje van vrouwen. oh. Oh, ze ruiken wel echt super lekker. Wacht, ik ga hem even uitproberen. Oh, hij ruikt wel, ruikt wel echt super lekker. Dan nou ga ik die ook van mannen proberen. Ik heb ook heel vaak mannengeurtjes op. Ik spuit heel vaak mijn vrienden parfum op. Omdat, ja, ik ben zo psycho dat ik het gewoon lekker vind. Omdat ik naar hem ruik. Oké. Okay. Oh, die van mannen is ook heel lekker. Die is heel lekker fris. Maar bedankt dus allemaal weer voor het kijken. En nogmaals, iedereen bedankt voor alle dingen die ik heb gekregen. En die ik altijd nog krijg. En ik ben echt gezegend met. Uh, zulke bedrijven die met mij willen samenwerken. Dus ook naar jullie. Super bedankt dat jullie in mij geloven. En dat jullie mij dingen opsturen. Zodat ik ze aan kan doen. Of kan uitproberen. Dus a big thank you. En ik zie jullie volgende keer.